Ha! Leuk dat je kijkt. Deze video gaat over actie versus perfectie. Kijk, als een echte perfectionist weet ik wel waar het over gaat hoor. We willen het graag zo mooi doen. Kijk, daar verstap ik me al. Dat zou ik dan eigenlijk al over willen doen, maar dat ga ik niet doen. Kijk, we willen het vaak zo mooi doen, zo goed doen en daardoor stellen we zaken uit. Hè? Of je nou een e-book aan het maken bent of video's wil opnemen. We willen het er mooi doen. En waar het om gaat is dat je actief bent. Dat je in actie komt. Dat is veel belangrijker dan dat het heel erg goed is. Deze video's had ik al maanden geleden willen opnemen. En toch heb ik dat niet gedaan. Dus nu waait het hard, uh, Maakt niet uit. Deze plek is misschien niet ideaal. Maar daarom maakt het uh, ja, niet minder krachtig om toch deze video voor jou op te nemen. Nou, Wat kun je nou doen als je merkt dat het je aan het uitstellen bent. Nou, de eerste stap die je kan doen is gewoon in actie komen. Dus, ga het inplannen en doe het! Want je zult namelijk ook merken dat soms iets niet werkt. Ook al heb je erover nagedacht. En dan kun je daar maar beter heel snel achter komen. Verder zitten mensen, jouw kijkers, jouw volgers, niet te wachten op een supergelikt praatje. Ze willen gewoon uh, ja, de, de echte persoon zien, de waarheid horen. Dus. Kom in actie. Dat is de beste tip die ik je kan geven. En. Het is ook nog eens een keer zo, hoe vaker je de dingen doet, hoe beter het zal gaan. Dus wie weet is mijn volgende video nog wel beter dan deze. Wie zal het zeggen, maar ik heb het mooi gedaan. Nou, wil je ook meer weten over zichtbaarheid of werken aan je zichtbaarheid? Je kan je inschrijven voor mijn nieuwsbrief. Of je volgt me op Facebook of Instagram. En dan uh, zie ik je daar. Hey, succes hè!